Ik ben Lonne Weijers en ik ben projectmanager op de afdeling Tech and Change, Change Portfolio. En als projectmanager begeleid je de projecten die bijdragen aan de digitale transformatie. In 2017 ben ik bij Bovee bij de financieringsmaatschappij begonnen als coördinator contractbeheer. Daarna ben ik overgestapt naar het Change Team binnen de financieringsmaatschappij. En in in 2020, net in de coronaperiode, ben ik overgestapt naar de verzekeraar. En daar heb ik gewerkt als operationeel business controller. En sinds dit jaar ben ik projectmanager binnen Bovee Mij. De rode draad in de functies is vooral het de structuur aanbrengen binnen een afdeling. De rol van Bovee Mij in mijn loopbaan is dat zij mij gefaciliteerd hebben in mijn wensen. Um, zelf stond ik wel aan het roer um, bij uh, de wijzigingen van mijn functie. En het, wat ik het mooie vond aan Bovee mij, is dat ze mij gewoon geholpen hebben. Dus ik mocht aangeven wat ik leuk vond, waar mijn ambities liggen en uh, waar mijn wat mijn talent is. En daar hebben ze wel goed in geholpen, uh, Bovee mij breed. Mijn tip aan de collega's is, is uh, blijf in gesprek met je leidinggevende en uh, zorg dat je zelf aan het roer staat. Zoals ik net ook al aangaf, ben ik wel constant initiator geweest in mijn eigen loopbaan. Dus zorg dat je een plan A en een plan B hebt en blijf dit ook bespreken met je leidinggevende. Ja, dat zodat Bovema je talenten beter kan inzetten in de organisatie.